Dag dames en heren, we staan aan het begin van een echte hitgolf. Vanaf morgen gaat de teller lopen. Het wordt niet alleen heel warm, het is al droog en voorlopig staat er geen regenwater op het programma. Maar op het einde kom ik daar nog even op terug, want er zit ook wel weer verandering aan te komen. Op korte termijn in ieder geval niet. Hoge drukgebieden bepalen het weerbeeld. Bewolking in onze omgeving is nauwelijks zichtbaar. Het zijn hooguit wat van die hele dunne wolkensluier, sluibewolking. Slui daar komt de zon wel goed doorheen. En we zien het alleen op het randje van de kaart. verschijnen af en toe eens wat gebieden met ook wat neerslag. Maar ook de Britse eilanden bijvoorbeeld, die krijgen de komende dagen geen regen te verwerken. Nou, dat is ook in ons land het geval. Vandaag heel veel zonneschijn, nog een beetje bewolking in het noorden en al temperaturen van zo'n 26 tot 28 graden in het binnenland. En Dat betekent dat het vanavond ook nog lange tijd warm is, al begint het in de noordelijke provincies wel wat sneller af te koelen. Er staat niet al te veel wind vanavond en het is onbewolkt. En ook vannacht is het onbewolkt, alhoewel er kunnen in het binnenland nog wel wat nevel of mistbanken ontstaan. Met temperaturen zo tussen de 13 en de 17 graden en plaatselijk landinwaarts kan niet Temperatuur nog op een beschut plekje net even wat lager uitkomen. Ja, en morgen gaat de temperatuur verder omhoog. Het wordt zo'n 26-27 graden in het uiterste noorden in het Waddengebied. Want de Noordoostenwind waait daar toch over wat relatief kouder zeewater. Al is de watertemperatuur al wel flink opgelopen. Landinwaarts worden zo'n 29 graden. En in de zuidelijke provincies verwacht ik tropische temperaturen van 30, 31, misschien wel op een enkele plek afgerond 32 graden. En na morgen gaat die temperatuur verder omhoog. Donderdag in het hele land bijna tropisch warm, tot 33 graden aan toe... Mocht je wat verkoeling zoeken, dan zijn de Waddeneilanden daarvoor de beste plek. Of misschien ook nog net de kop van Noord-Holland. En ook donderdag schijnt de zon uitbundig. Dat is vrijdag, zaterdag en waarschijnlijk zondag ook het geval. Kijk naar die temperaturen. Het blijft voorlopig tropisch warm. Maar de verandering die zit er aan te komen na het weekende. Dan lijkt die hittegolf voorbij te zijn. Het zal waarschijnlijk zo'n zes dagen duren. Gewoon een reguliere hittegolf dus. En volgende week zien we dat die temperaturen verder omlaag gaan. Na de warmte. Geleidelijk aan een dalende trend. Er blijft nog wel wat spreiding mogelijk natuurlijk op die termijn. Maar het lijkt er toch op dat we de zomerse hitte kwijt zijn. En tegelijkertijd de neerslagkans die gaan toenemen vanaf maandag. Einde aan de droogte maakt het nog niet direct. Maar het maakt waarschijnlijk wel een einde aan het stabiele zomerweer in Nederland. Tot de volgende keer.